Yo, kijkers van Jump Buddy, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe, vieze vlekken. We vandaag doen we het met, met Oreo. We hebben allemaal verschillende smaken. Um, we hebben hier, deze is um, chocoladepasta en yeah. pindakaas. Dit is kokoshoed. Dat is um, ijs. Ice. ice cream. Dit is strawberry, en dit is golden. Sweet. Oké, okay, welke zullen we beginnen? De Laat eerste? Hier beginnen. Ja, hier oké, okay, de Golden ja. Oreo. Oké, okay, dit zijn ze. Dit ja. zijn ze. zijn best wel klein. Zijn die kleiner dan Nee, ze zijn niet kleiner. Ze zijn niet kleiner, nee. Ze zien er wel vet uit. Want nu zie je echt Oké, okay, ik ga ze even. Eh, oké. Dit is de binnenkant. Er uh, zit, dus uh, het is een biscuit met, met vanillecreme. Die zit er binnen. Ik ga Oké, okay, okay. okay, drie, twee, twee, één, één. Oeh, smaak lekker. Mm. Mm. Ach, Echt lekker. Echt een koekje. Ja. Echt lekker. Maakt even lekker. Ja. Mm. Oh ja. Dat is wel de. Ik wil lekker. Maar het was niet echt zo'n speciale smaak. Nee. nu um, gaan we oh, een strawberry. Ah ja, Oké, okay. okay, dit is de normale schil. Oh. Schil. Oh, die... Dat is de glijbaan. <laughs> Oké. Okay. Oh, dat ruikt jongen. Dat ruikt, dat ruikt echt open. Oh, de ruikt naar. Oh, de ruikt echt oh, naar aanzien. Je ziet het er zo uit. Mm. Volgens mij zit er iets minder crème. Hij ruikt echt oh, sterk. Ruikt sterk, ja. Kijk, okay. 3, 2, 2 1. Mm. Mm. Mm. Ik, kan het Ik wil hem niet drogen naar arbeidsmaken. Nee, je smaakt meer een koekje. het van kabouter of zo? Ja. Mm -hmm. Nu ja. oh, is hij best wel sterk hoor. Gewoon ja. Ja, dus... is ice cream. Ik Smake weet niet of hij. Ja. ja, ice cream, maar ik ah. weet niet of hij net iets heeft gefilmd ja, ja, hij het heeft Maar Hij heeft alles gewoon gefilmd. Ja, Alleen. Dus, dat is goed. Oké, okay, ice cream. Die mag thuis ook. Zie het ziet er ook zitten sneeuw op. Um, Zombie, ice cream hebben we dubbel. Die kan je als we misschien winnen. Als we bij de 20, 20 likes. 20 likes. 20, likes. 20 likes. likes, laat dan een reactie achter. En je moet natuurlijk gewoon liken. En je, en je moet gewoon zijn op dit kanaal. Oh, dit is best wel vet. Holy shit. Oh, het, oh, kijk, ik... oh kijk, ze zijn allemaal al... slotjes. Uh... Ja, kijk. Huh? Deze de is de mensen dan zijn weer. Dus jullie zien dat hier zo'n slot op. Ja, ja en dit is een beetje met een motto. Ze zitten allemaal in op de bovenkant. Wat cool. Deze is met hartjes. Welke? Deze, is met hartjes. Kijk, aan de binnenkant, zo ziet de crème ruik. Het... Die ruikt ook bij sterk ruikt ook. Ja, die ruikt echt sterk. Oh, dat ruikt echt keihard luist. Nou, ja hè. Oké, 3, 2, 1. Oh, dit is maar werk niet een, jongen. Dit mag echt maar uit. Wat voor smaak? De mond het express, mooi. Oh ja. Als jullie iets horen. Of een voetbalwedstrijd of een voetbalwedstrijd of zo. Zouden ze gescoord hebben? <laughs> Lekker bezig! Oké. Kookjes nou. Het is tijdens de harde intent. Ik wil hier om het Hallo. Kijk op oh, deze zijn kapot. Oh, dat is niet. Oh, het lijkt op mint. Nou, oh. Ik okay. wou niet uit want ik wou een beetje uit elkaar It's willen, zo just. ziet de binnenkant eruit. En oh hier kijk, zijn deze zijn niet, uh, hier Thijs. Oh, hier okay. zijn ook wel figuurtjes op zo. Is dit nou een lamp? Bij mij zit er ook een lamp op. Bij mij zit er een slot op. Maar zullen we okay. hem proeven? 1, 2, 1. Ik verruik, oh die heer. Hmm. Oh, die ruikt niet echt lekker. Oh, een Smakelijk, niet, die is niet lekker. Ik hou niet zo van kokosnoot, nee. ik ook niet. Maar ik vind het op zich wel lekker, vind ik ook. Ja, maar ik zou ook oreo's, die hebben ze gewoon echt lekker gemaakt. Ja. Want het is niet echt oreo. het is niet echt, het smaakt niet echt naar wat ze op te verbakken is. Het is echt lekker. Hier verwacht ik veel dit is, weer, dit is dan weer de allerlaatste, jongens. Oké, okay, voor de laatste hebben we een special guest. Voor deze laatste um, oreo hebben we ook iemand erbij. Ik ben Jens. Jens. Hij zit wel bij jumping, maar hij komt niet heel veel dus in dit. voor. is schrijfelijk dat hij ja. Komt. Ja. En bij zwemvisje. Ja bij speciaal Ja feest. bij zwemvisje kon je misschien zien, maar daar was ik wel nat dus. <lacht> Oké, okay. okay. okay. Jens de eer. Wow, wow. twee kleren. Ja. Oh ja. ja, het is pindakaas en chocoladepasta. Zoals okay, dit... jullie zien ja, okay. zitten er ook echt twee kleuren in. Oké, okay, ik ga geen kootje maken. maken. Oh, de ruikt ook als de Ja, die ruikt ook meteen pindakaas, hè? Ja. Oh ja! Oh, ja. Ruikt echt naar pindakaas! Oh. <laughs> Oké, okay, drie. Ja? Okay. Twee, ja. één. Ja. Ik ga eerst chocoladepasta Ik heb er een midden in, weten. Mm. Chocopasta is wel lekker. Ja. En nu pindakaas. Ja. Ik vind die iets minder, je. ja. Lang ja, ja? niet echt naar pindakaas. Ja. Nee. pinda kaas is leuker. Ik ga ja. ze niet alle twee, hè? In kaas is het altijd leuk, ja, Nee. Ja, alleen... Echt met stukjes erin. Ja. Oh, die combinatie is wel lekker. Mm -hmm. Ik geef een goede Maar Wel raar dat ze een koekje maken met pindakaas. <laughs> nou... Dit was samen een video. Leuk. Eispoint kan je winnen bij de Twinklers. En uh, laat dan ook in de reacties achter dat je wil winnen. Oké, okay, zullen we nog één doen van wie de, de allerlekkerste allerleukst vonden? Oké. Okay. Uh, ik, ja, ik, ik vond, vond eigenlijk het wel. Aan de. Ik vond deze. Ja, de ice cream. Ja, ik nee, vond die. Aardbeien lekker. Ik vond deze lekker. Oh, een licht Ik vond de bolle oreo het lekker. Ja, ik, maar ik, ik vond de uh, aardbeien het lekkerst. Oh die kan je winnen. Hij pakt hem ook yeah. ik heb ook, ik, ik heb ook deze geproefd. Uh, deze vind ik ook, uh, ook wel heel uh, lekker. Wow. Kijk. Helemaal vol zand, jongens. Dat is typisch thuis. Die kan je winnen. Oké, okay. ik heb de laatste Oké, okay. pak hier de mama Ik vond deze het lekkerste. Maar ik heb maar twee geproefd. Ja. Eentje heeft buiten beeld geproefd. Mm. Nou ja, dit was de video, like en abonneer en als jullie meer video's met uh, de enige willen, like! Met duimpies! <laughs>